Hallo, mijn naam is Celeste Plak, speelster bij het Nederlands Dames Volleybalteam en onderdeel van Team NL. En vandaag heb ik voor jullie meegenomen Nicole. Hallo Nicole, welkom. Thanks. En uh, Nicole gaat jullie vandaag uitleggen hoe je als sportclub zijnde hele toffe vette content voor je pagina uh, ja, kunt bedenken. Dus Nicole, ja, brand los. Dat, dat, dat brand los. Ja, Ik heb vijf tips bedacht, gratis tips, dus niemand heeft een reden om morgen niet te beginnen. Uh, maar voordat we aan de slag gaan, jij hebt 50.000 volgers hè, Celeste. Ja, dat, dat kan wel kloppen, inderdaad. Ben je veel bezig met content? Uh, de laatste tijd wat meer, ja. laatste ja. tijd wat meer. Dan hoop ik dat er een tip voor jou tussen zit. Dat hoop ik ook. Laten we snel doorgaan. Uh, tip nummer 1. Kanta. Canva is een online communicatietool. Heb je er wel eens van gehoord? Nee, eigenlijk niet. Nee, een tool waarmee je eigenlijk allemaal uitingen kan maken voor jouw sportvereniging. Daarmee moet je denken aan posters, social media posts, maar ook flyers. Je kunt zelfs je CV ermee ontwerpen. En hoe werkt het nou? Eigenlijk zijn er standaard sjablonen waar je uit kan kiezen. Je kiest uit wat je mooi vindt en vervolgens ga je gewoon alles naar je eigen smaak aanpassen. Je kies je eigen kleur, je kiest je eigen lettertype, foto's toevoegen. En ja, zo wordt het eigenlijk heel makkelijk je eigen ding. En het allerleukste is nog, als je nou niet weet wat voor een formaat bijvoorbeeld een Instagram-post heeft, je kunt eigenlijk heel makkelijk kiezen voor welk medium je gaat inzetten. Dus je kan kiezen Facebook-post, Instagram-post, en vervolgens is eigenlijk het gelijk het goede formaat uh, opgeleverd. Ideaal. Ja. Dan gaan we door naar tip nummer twee, dat is de Spark Video App. Je ziet eigenlijk dat er steeds meer videobeelden in je contentlijn voorbij komen. Foto's worden natuurlijk ook nog wel veel gebruikt, maar ook veel video's. En eigenlijk voor sportclubs is het nog best wel lastig van ja, hoe kom ik nou aan zo'n toffe video? Want ja, die, dat kost veel geld of je hebt er echt expertise voor nodig. Nou, bij die Spark App is het eigenlijk verleden tijd. Je maakt korte clipjes met je camera, vervolgens pak je ze allemaal achter elkaar aan. Je kiest een filter, je kiest een kleurcombinatie. En vervolgens kun je er nog een muziekje onder zetten en je aftermovie ziet er eigenlijk uit alsof uh, ja, een professional het gemaakt heeft. Klinkt heel simpel. Klinkt heel eigenlijk. simpel. Oké. Okay. Dat is de eerste die je dadelijk mag gaan proberen. Ja, ja leuk. Ja, ik merk bij mezelf dat ik uh, he, die filmpjes niet echt vaak maak, omdat het voelt als een opgave. weet je? Ik hik er tegenaan om eraan te beginnen. Nou, dat is maar, precies maar, de, de tip. Okay, Dan ga ik deze eens gebruiken, ja. de Spark App. De Spark App. Heel makkelijk. Het leukste is ook nog als je een nieuwe gebruiker bent en je downloadt hem, dat er eigenlijk een soort van onboarding in zit. Dus de Spark-app vertelt vanzelf wat je moet gaan doen, op welk moment, ideaal. Oké, okay. gaan we door naar uh, tip nummer drie. Lightroom voor toffe foto's. Als, je, als ik Lightroom zeg, wat denk je dan aan? Een uh, lichte kamer. Lichte kamer. <laughs> een lichte kamer, maar veel vrijwilligers zullen denken aan een hele dure kamer. Okay. Want uh, vaak zijn die foto's moeten bewerkt worden en daar zijn er dure programma's voor, maar dat is bij de Lightroom-app eigenlijk helemaal niet. Dus je downloadt hem en je kunt eigenlijk met een paar drukken op de knop je foto heel makkelijk bewerken. Bewerk jij wel eens foto's? Nou, eigenlijk nee, eigenlijk zelden. De foto's die ik aangeleverd krijg zijn eigenlijk kwalitatief al zo goed en eigenlijk ook al voorbewerkt dat ik dat mm -hmm. niet nodig heb. Stel dat ik een selfie maak, wat ik eigenlijk zelden doe, maar stel ik heb een selfie en ik heb een puisje of een dingetje, dan zal ik dat ook niet zo snel bewerken eigenlijk, nee. Daarnaast heb ik ook een foto van jou voor en nabewerking en ik zal je eerlijk vertellen... Het waren twee drukken op de knop. Twee drukken. Twee drukken op de knop. Er is veel veranderd. Er is veel veranderd. Ja. Dus wat je kan doen in de Lightroom app. Je kan zelf het door middel van balkjes gaan schuiven. Donkerder, lichter. Maar je kan ook wat een kleurcombinatie wat ook wat soepeler maken, maar vervolgens heb je ook voorinstellingen waaruit je kan kiezen. En het grote voordeel daarvan is, als je vaker dezelfde voorinstellingen gebruikt, kun je ook een soort van look en feel op je eigen feet gaan creëren. Omdat je steeds dezelfde kleurcombinatie. hebt. Ah, dat, dat zie ik wel eens. Dat ziet er best ja, ja, dat uit. is wel mooi, ja. Dan zie je meteen, oh het is verzorgd, ziet er netjes uit aandacht aan besteed. Ja. Ik, zelf heb ik het niet hoor, maar <laughs> ik zie wel, weet je, de, de goede die hebben dat wel. Dat Nog is wel mooi. een app die jij dus morgen kan gaan gebruiken. Hoe heet die, zei je? De Lightroom app. En de, nog een voordeel aan de Lightroom app is dat je eigenlijk verschillende formaten kunt downloaden. Soms voor een Instagram formaat heb je liever een vierkante versie of een story formaat is 16x9. En je kunt het heel makkelijk installeren en heel makkelijk downloaden. Nou ja, en die eenheid vind ik dus echt een pluspunt van deze app. Dan gaan we door naar tip nummer 4. Gave nieuwsbrieven met Mailchimp. Nou, je ziet het eigenlijk steeds meer. Er, is heel veel, er zijn heel veel leuke nieuwtjes om te delen in een vereniging. Uh, ...wedstrijdverslagen, nieuwtjes, uh, programma voor volgende week... ...en eigenlijk de beste manier om dat te delen is in een nieuwsbrief. Nou, een nieuwsbrief en mailing versturen, dat kan eigenlijk precies hetzelfde als bij Canva in MailChimp. Je kan een schabloon kiezen en vervolgens kan je deze helemaal aanpassen naar smaak zoals je dat zelf wilt. Nou ja, dit programma is gratis tot 2000 uh, contacten. Nou ja, een vereniging heeft vaak niet zo snel 2000 leden... ...dus ik denk dat heel veel sportverenigingen daar voor een hele lange tijd mee uit de voeten kunnen. Nou. Top. Laatste tip. Dat is eigenlijk tip nummer 5. En dan heb ik een vraag voor jou, Celeste. Oeh. Je hebt vandaag ongetwijfeld op je social media gekeken? Ik heb uh, langer dan gezond is op mijn social media gekeken vandaag. <laughs> ja. En wat is de post wat je het meest is bijgebleven? Um, post van Anouk. Die, is, uh, die heeft haar vriend uh, ten huwelijk gevraagd. Oeh. Ja, ik ben ermee wakker. Nou, ja. perfect voorbeeld. Okay. Gefeliciteerd, Anouk. Uh, maar waarom is dat nou een perfect voorbeeld? Omdat je niet benoemt hoe mooi die bewerkt was. Je hebt eigenlijk ook niet benoemd wat voor muziek eronder zat. En eigenlijk is het waarschijnlijk uit de losse pols geschoten. Maar juist omdat het zo'n tof moment is, is het super tof om te delen. Dus ik heb nu opgeschreven tip nummer 5 is behind the scenes. Blijf ook dingen delen, al ziet het er niet mooi uit. Het verhaal is altijd nog belangrijker. Tuurlijk als het er heel mooi uitziet ga je het eerder opslaan en ga je het eerder herkennen. Maar uh, dat is niet het allerbelangrijkste. Oké, okay. so keep it, real. keep it real. Keep it real. Zeker. En uh, willen jullie nou weten hoe je als sportclub zijnde uh, jouw eigen club kunt promoten? Neem dan even snel een kijkje bij de andere vier video's. Of ga naar www.nocnsf.nl slash Raboclubsport. Nou, top. Tot ziens. Doeg.